Goeiedag, de nieuwe 30-daagse trendverwachting gaan we bespreken op basis van de laatste kaarten. Achter mij een grafiek waarin stromingspatronen zijn gebundeld. En eigenlijk is dit ook een soort pluim waarin we de drukverdeling van Europa en de Atlantische Oceaan kunnen beschouwen. Dat kan je indelen naar stromingspatronen. Elk stromingspatroon heeft zijn eigen kleur en dan wil je eigenlijk als meteoroloog dat één kleur dominant is, wat dat geeft aan dat de verwachting vrij zeker is. Nou, we zien het al op termijn, heel veel verschillende kleuren en dus grote onzekerheid. In het begin was dat allemaal wel vrij duidelijk. De afgelopen weken, de situatie waarin we nu mee te maken hebben, een zogenaamd NaO+, stromingspatroon, dat betekent lage druk in het noorden, hoge druk in het zuiden. En Dat levert dan een westcirculatie op, maar vanaf volgende week komen ook andere stromingspatronen duidelijk in beeld. En dat betekent grote onzekerheid. Ik pak de luchtdrukafwijking erbij voor volgende week. Op dat moment zien we echt nog wel wat hoge druk boven het westen van Europa. Het Azorenhoog is nog prominent aanwezig. Ook het zuiden van Europa, daar duidelijk een luchtdrukafwijking naar de hoge druk kant, om het maar zo te zeggen. Dat betekent daar droog en warm weer. In onze omgeving kan dat in dit geval leiden tot ook een meer zuidelijke stroming. En dan zou die warmte vanuit het zuiden ook onze kant op kunnen komen. En voor volgende week is er heel veel warmte aanwezig in het zuiden. Kijkt u maar eens naar die afwijking boven Spanje en ook boven het zuiden van Frankrijk. En er zijn duidelijk wat signalen dat die warmte in de loop van komende week onze kant op gaat komen. Dat bij ons dus de temperaturen omhoog gaan. Er zijn ook wel wat beelden die die warmte eerder laten afbuigen. Waardoor we toch een beetje meer die westcirculatie... Houden. En dan ja, wordt het niet zo warm in onze omgeving. Maar het lijkt erop dat die warmte het wel eventjes gaat halen. Dit is het stromingspatroon op 1500 meter hoog. En dan zien we ook die warmte vanuit het zuiden omhoog komen. En die trekt dan ook richting Nederland. Temperatuurwaarden gaan op dat niveau flink omhoog. En dat betekent ook dat het aan de grond een stuk warmer gaat worden. Dit is altijd wel een parameter waar we als meteoroloog goed van kunnen zien hoe warm het gaat worden. Dit is overigens het Amerikaans model. Die laat die warmte al wel weer vrij snel afbuigen richting Duitsland. Het Europees model heeft die warmte juist ook in het weekeinde nog boven de Benelux liggen en dan kom je op zeer hoge temperatuur uit. Kunnen we ook goed zien aan de hand van de pluim, maar in die pluim zien we ook direct dat er heel veel onzekerheid is. Niet voor het komend weekeinde. Dat ziet er prima uit met temperaturen in Nederland, laten we zeggen tussen 22 en 25 graden. We kijken hier naar de pluim voor het zuidoosten, daar natuurlijk altijd iets warmer temperaturen, maar het weekend ziet er goed uit met zonnige perioden. En dat is ook vrij zeker. Hè? We zien heel weinig onzekerheid. En dan vanaf dinsdag, dan gaat die onzekerheid toenemen. Dat donkerblauw wat we rond die rode lijn zien, dat geeft die onzekerheid aan. Aan de bovenkant, dus aan de warme kant, maar ook aan de onderkant zien we toch echt duidelijk een marge. En dat betekent dat het ook misschien wel koeler gaat worden dan die gemiddelde 25 tot 30 graden die hier staat voor het zuidoosten van het land. Want dat wordt wel het warmste deel. Maar ook in het midden van het land, hoge temperaturen op basis van deze pluim in het noorden, is het ook zeer aangenaam. We kunnen dat ook omschrijven in kansen en dan zien we ook dat voor volgend weekend die kans op zomerse dagen in het zuidoosten van Nederland boven de 50 procent is. Dus het lijkt er wel op dat die warmte dus dominant gaat worden. We zien zelfs heel duidelijk signalen voor tropische warmte in het weekend. Dat geldt ook voor delen in het midden van het land en ook in het noorden. Daar is het natuurlijk altijd wel iets koeler, maar ook daar hoge temperaturen. Kortom, het lijkt erop dat die warmte in de tweede helft van deze week ons wel gaat bereiken en dan ook in het weekend nog aanwezig blijft. Ook maandag zit er nog wel een warm signaal in, hoewel dan de kans weer duidelijk kleiner wordt. En dat past dan ook weer in deze kaart als we naar de temperatuurafwijking gaan kijken voor 20 tot 27 juni. De warmte nog steeds in het zuiden van Europa en vanuit het noorden komt toch wat koelere lucht onze kant op. Het lijkt erop dat het stromingspatroon gaat veranderen en dat we naar een meer west-noordwest Gaan en dan kan die koelte vanuit het noorden onze kant op gaan komen. Bovenland nog een temperatuurafwijking die rond nul is. Met andere woorden, dan mag je de normale temperaturen verwachten. Voor juni zo rond 20, 21 graden. Maar het zou ook zomaar wat koeler kunnen worden. Gaan we nog een weekje verder, komen we uit bij begin juli. Dan zien we ook dat die koelere lucht ook Nederland kan bereiken. In het zuiden van Europa en het oosten van Europa, daar nog steeds de warmte. Wat verder opvalt in de kaarten is de neerslagafwijking, want voor alle weken die we nu beschouwen zien we eigenlijk toch wel dat het wat natter kan zijn dan normaal en dat past ook wel in het beeld van de onzekerheid, maar of het nou warm of koud gaat worden, het levert altijd toch wel neerslag op. In het geval van de warmte kans op forse onweersbuien en houden we toch de westcirculatie, dan komen de storingen vanaf de oceaan en ook dat levert wat natter weer op en dat lijkt ja, best wel vrij zeker. Dat wil niet zeggen dat alle dagen gaan verregen, voor de duidelijkheid, want er zijn natuurlijk ook gewoon droge dagen bij. We kunnen het als volgt gaan samenvatten. Veel onzekerheid qua temperatuur, dat zit er toch wel in. Zeker in die eerste week ook, dat heb ik u duidelijk kunnen maken hopelijk met de pluim. Verder een duidelijk natter signaal de komende weken. En wat ook opvalt is, mocht u ook die kant op gaan, in Zuid-Europa, daar is wel kans op heel veel warmte. Want de warme lucht die blijft in dat gebied voorlopig aanwezig. Nog een fijne dag.